doorknippen dus je bent bij deze wel aangehouden voor verboden wapenbezit en omdraaien. ronddraaien hij gaat er vandoor ja, ja. Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD Van Varamore. En vandaag een op met Wim, met de motor. Gemaakt door Team MOH en die ziet er best wel badass uit. Um, met de helm achterop, die doen we zo meteen uiteraard op. Het uh, is een avonddienst, het is tot nu toe rustig geweest. Dus uh, we gaan kijken wat we de rest van de dienst nog gaan beleven. Want het wordt al donker. Zoals jullie weten, een avonddienst begint natuurlijk om drie uur. Dus dan zou het nog niet donker moeten worden. Uh, dus daarom maken we er gewoon van dat we al een tijdje bezig zijn. Maar dan maak het nog niks uit we zijn nu in ieder geval uh, gaan wij uh, de motor weer meenemen en de straat op. Beetje kijken wat die meneer daar is aan het doen. Want die hoort natuurlijk niet zomaar over het terrein te lopen. Misschien moeten we even uh, dienstbaar zijn en uh, misschien ook waakzaam en uh, vragen of we hem kunnen helpen. Uh, voor nu gaan we dus op pad. Ik heb um, zo'n dingetje gekocht, want ik luister wel naar jullie. En dat is zo'n dingetje wat ik op mijn microfoon uh, heb geplaatst. En dat is een soort ja hoe noem je dat schuim uh, zacht spul wat in ieder geval ervoor zou moeten zorgen dat soms als ik de s of de of ja bepaalde woorden zeg waardoor het een um, een soort blazen is in je um, in je microfoon dit klopt niet helemaal maar dat doen we even zo uh, dat dat minder zou moeten zijn uh, maar ik ja ik heb dus geen idee of dat um, uh, is opgelost hierdoor of hoe ik nou klink achteraf ik had net al heel even kort getest um, en ja het, het klinkt nog even raar maar goed het, het, het, dat komt wel um, of ja met dat komt wel bedoeling meer van ja misschien is deze video helemaal verpest en uh, achteraf uh, upload ik hem toch maar klink ik heel raar en misschien is het uh, wel goed en veel beter en misschien is er wel helemaal geen verschil dus uh, daar gaan we achteraf uh, achter moeten komen, we gaan nu naar een persoon die uh, wordt gezocht uh, die, is al, die wordt waarschijnlijk al een tijdje gezocht want die staat zelfs al met zijn voertuig in de ANPR camera's en hij is nu dus gespot, ANPR die, uh, er zijn verschillende camera's die hangen door heel Nederland en Amerika ook. En andere Engeland, noem maar op. Uh, ook uh, op en die uh, scannen continu die nummerplaten nummer platen, kentekens. 12 12 en um, oh. uh, zodra een gezocht persoon, of in ieder geval een kenteken van een uh, gezocht persoon of van een gezocht voertuig, daar langs rijdt, dan krijgt de meldkamer en op het politiebureau geloof ik en sommige voertuigen van de politie Krijg je dan zo'n pop-up en uh, dan, uh, ja, dan weet je dus, uh, when, oh, hij rijdt daar. En dan is er natuurlijk wel zoeken. Uh, dan, uh, wat wil ik nou zeggen. Ja, dan is er natuurlijk maar de vraag of je zo iemand aantreft. Maar nu hebben we die aangetroffen. Ik zie twee personen in het voertuig. wil ik even... Kijken. Ja, dan ga ik er weer langs. Kut. Ja, dat dacht ik al. Dat was ik vergeten aan te passen. Dus nu gaan we de rekening mee uit we helemaal de piep in worden geschoten of gestoken. Goeiedag, hallo. Hi. ...van u graag in. een rijbewijs zien. Mevrouw, dank u wel. Ja, die is ingevorderd en u wordt ook nog gezocht. Dat betekent dat u mag uitstappen. De bijrijder blijft netjes zitten. We gaan geen rare dingen doen. Nee, jij blijft hier. En je bent aangehouden. Je gaat je omdraaien. We moeten even opletten, want dit gaat meestal altijd wat fout. Ja, een beetje een klein dingetje. Dat, de, de koppel is net wel net niet door de jas heen. We gaan even op de stoep staan. En u wil ik ook even spreken. Goeiedag. Heeft hij voor mij een identiteitsbewijs Thanks. ja die is uh, ook ingevorderd uh, waarom hebben wij een identiteitsbewijs ingevorderd dat is natuurlijk heel raar misschien moeten we dat even uit gaan zoeken echter wordt zijn niet gezocht dus moet ik haar naar nou meenemen ja of nee geen idee um, waar ging je nou naartoe eigenlijk ik ga een vriend zien uh, heb je nog dingen bij want je ja, hadden vuurwapen, <coughs> ja geen verbod maar je mocht de, of juist je mocht ze heeft een toestemming om vuurwapens te dragen zeg maar En uh, weet dat ding ook alweer uh, ja dat is een hele goeie Kun, ja weet ik veel ja. uh, in ieder geval ja uh, ja wat mij betreft zijn nog verder ga maar even lopen want de voertuig gaan we meenemen waarom mm, twijfels of dat helemaal uh, Klopt wat ik nu ga zeggen, maar omdat natuurlijk ook die ANPR-hit op dit kenteken staat, nemen we die voor die voertuig wel. Nemen we dit voertuig ook maar even mee. Dat klopt niet helemaal wat ik zeg, dat weet ik bijna wel zeker dat het niet zo werkt, Maar voor het gemak doen we dat wel. En voor deze beste mevrouw die we nog even snel gaan fouilleren. Uh, ook al is er een vrouw. Ja, we moeten dadelijk weer even uh, Ultimate Backup updaten. Uh, gaan we nou even kijken of ze erbij bij heeft gezondheid. Niks bij. En nogmaals, transport eenheid is er en wij gaan door en voor het gemak gaan wij even uitgame en uh, ultimate backup updaten en daarna zijn we weer terug met hopelijk uh, juiste uniformen en de opties om collega's erbij te laten komen, uh, vrouwelijke collega's erbij te laten komen als je een vrouw wilt laten fouilleren en noem maar op, tot zo. Zijn we terug... Ik had even geluisterd, ik klink niet heel anders, ik denk dat het alleen maar beter is. Uh, vooral namelijk hè, wat, wat je hoorde. is, en dat, dat weet ik ook wel bij nogmaals bepaalde woorden... Um, nee, niet... Oh god, nee. Uh, hoor je... Ja, geblaas zal ik maar even zeggen. Uh, en dat was voorheen en nu geloof ik niet meer klop het wel even af, talen komt er ineens weer terug je weet het maar nooit uh, dit voertuig voor ons die zetten we even aan de kant want die heeft gele verlichting onder zijn voertuig en dat mag niet uh, en dat hadden jullie gevraagd of ik die voertuigen, want ik had dat aan jullie gevraagd moet ik elk voertuig met verlichting daar, eronder gaan uh, stopzetten of niet en jullie zeiden uiteindelijk van wel. Dus dan noemen we dat. Goeiedag. Hallo. Hey, Voor mij rijbewijs. raarbewijs. Dank u wel Johnny. De reden van de staanhouding is de verlichting onder uw voertuig wat niet is toegestaan. Dus. Uh, heeft hij iets ideaals Onder dat voertuig, op dat voertuig, in dat voertuig? Geen idee. Nou ja dat is wel uh, raar. Um, ja wat gaan we daar aan doen? Je kunt er niet echt iets... Waar valt dat in het echt eigenlijk onder? Weet ik niet. Goed, zet het uit. Je krijgt van mij een waarschuwing dat ik niet weet waar het onder valt. Um, en dan uh, zien we nu door de vingers... Uh, uh, dat die verder gaat met de verlichting. Maar goed, waar was ik? Uh, nou, in ieder geval... Als het goed is, klinkt de microfoon dus beter. En um, ja, jullie vroegen dus kun je wel gewoon voertuigen met verlichting eronder aan de kant zetten. Dus dat doe ik ook. Dus dat hadden we net gedaan. Nu gaan we kijken wat we nog meer gaan meemaken. Nou, weet je, we gaan er gewoon eens heen. De marge C vraagt onze bijstand even uh, bij een verdacht persoon bij een, een van de poorten. Die wilt naar binnen blijkbaar. Ja, dat is natuurlijk niet toegestaan als je er niks te zoeken hebt. Dat kan de kamari heel goed oplossen. En dat doet de kamari ook normaal gesproken heel goed oplossen. Maar we gaan er toch even heen. U weet wat we daar voor iets spannends gaan meemaken. gewoon super druk daar omdat wij even komen kijken en even met de kaart praten dat is hij hier hallo hey wat is aan de hand <coughs> hey als de, de persoon hier uh, wil naar binnen met een, een nep uh, kaart hoe weet je dat die nep is dan uh, oké okay. dus wat hij zegt uh, ik vraag hoe weet je dat die nep is nou er zitten niet van zo'n reflecterende dingen op zo'n zo, zo veiligheidsdingen waarvan je weet uh, net zoals geld heeft waarvan je dus echt wel kunt zien of geld nep of echt is uh, kunnen ze worden ook namaken. En er zit maar een soort template overheen. En die template uh, bijvoorbeeld kleuren of logo's die jaren geleden waren gebruikt. Nu al lang niet meer. En hij zegt die is dus mogelijk op internet uh, um, is gevonden. Wim vraagt uh, werkt hij een beetje mee of niet. Hij zegt tot nu toe wel. En uh, Wim gaat het uh, vanaf hier uh, overnemen. Oh, ik moet even naar hem toe. Wim vraagt, hé, hey, hoe gaat het? Hij zegt, ja, goed. Alleen nu word ik toch wel een beetje ongerust. Wat is er allemaal aan de hand? Nou, ik vraag, waarom ben je hier naar binnen eigenlijk? Ik, uh, ik, ik wil even rondkomen kijken op een vliegveld. Ja. Uh, nou, dat kan natuurlijk niet zomaar op een vliegveld om even rond te gaan kijken. Dat is alleen voor werknemers of uh, iets. Klanten of wat zonte. Oh oké, okay. kan ik dan gaan? Uh, nou, nee. Um. Goed, dus je bent me deze even staande gehouden. Totdat ik uh, verder kan... Uh, erachter kan komen wie je bent enzo. Wow. Ik wil even uitstappen. Nee, ik hoef die deur niet open te maken. Wim. Heb je van mij een identiteitsbewijs? Een echte dan. Joe Franks. even kijken. Er is niks meer aan de hand. Ik check. Uh, het is een uh, hoog risico gebied, hebben ik mij een keer laten vertellen, dus wij mogen gewoon fouilleren en het voertuig zoeken. 4, 6, echo, um, en dat gaan we ook zeker 5, doen als iemand 5, zomaar het vliegveld 2. op probeert uh, uh, te gaan, zonder echt een reden. En uh, rondkijken, dat vind ik geen reden. Dus je mag even met mij meelopen. Ik ga even hier staan. Ja, even hier blijven staan. Ik ga hier nog even fouilleren. Dus heb je dingen bij me bij mag hebben. Je weet het wel. Je kent het verhaaltje wel. En even voelen. Hier zo. En daar zo. En. Pepperspray. Dat is sowieso een verboden wapen. En een wire cutter. Oftewel een, uh, een ding waarmee je kabels heel makkelijk kunt uh, doorknippen. Dus je bent bij deze wel aangehouden voor verboden wapenbezit. Je maar omdraaien. Hij gaat er vandoor. OC achtervolging te voet. Eén persoon heeft nog pepper spray. Nee eigenlijk niet want die hebben aangetroffen. Dus nemen we meteen in beslag. Staan blijven. Staan blijven zeg ik. Ik heb een taser. En ik ben niet bang om hem te gebruiken. Rennen rennen rennen rennen. Rennen Wim. Ik heb geen zin om helemaal terug te moeten rennen. Er zijn meerdere mensen hier in het gebied, we kunnen niet zomaar taseren. Als er deze persoon langs is, gaan we taseren, taser, taser, yo! Lekker neef. Is hij dood? Ja, handjes omhoog. Jongens, let even op. Nee, ja. Is me lauwe. ik taser jou, ook ga maar Op knieën, liggen, heel goed. Uh, eenmaal aanhouden. ik. Kruts. Ze een transportje deze kant nog wel allemaal gefouilleerd. Voertuig wordt zometeen meteen dus meegenomen voor verder onderzoek, dat gaan wij niet helemaal doen. Of je zitten. transport 1 uit is er. we maar weer terug rennen. Oh. <laughs> die is gestolen. <coughs> maar die wil op mij inrijden. rijden en kunnen nu wel onze motor pakken en helemaal erachteraan gaan crossen. Maar voordat we weer hadden in de buurt zijn is hij al heel lang weg, dus dat gaan we niet doen. Motoruniformen is trouwens ook verouderd. En daarmee bedoel ik dat er tegenwoordig nieuwe uniformen zijn die meer in de trend zijn van de huidige politieuniformen. Geel met zwarte strepen. Normaal gesproken is het natuurlijk andersom. Maar uh, nu heb je natuurlijk uh, op de motor moet je nog meer opvallen. En dat kan dan heel goed met uh, wat hebben we nou gedaan. Mm -hmm. ja, goed, Die is in beslag genomen takenwagen heeft de druk, dus die komt later wel. Wij gaan door. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, het bericht voor alle wagens. Nou, we we een Units respond code 2 een uh, beveiliger vraagt om assistentie en het voordeel van de motor is en het kan. Is het realistisch dus ja? Je kan van het rap afrijden geloof ik. Ja zeker. Duk duk duk duk doek, duk doek doek Oh ja en duk duk duk duk duk Ja, ik ga het kijken wat hier en zo ben je toch wat sneller op de plaats van bestemming. Ik dacht dat je had natuurlijk allemaal verwacht, maar ik ben er. Hallo. Hij zegt bedankt voor het komen. Ja geen probleem toch Pik. Gaat de tekst zelf verder? Nee. Nou, ik uh, sta hier als beveiliger zegt hij. Alles was oké okay, totdat deze persoon hier kwam die hier eigenlijk niks te zoeken heeft. En dat uh, trok mijn aandacht. Uh, ja, hij zegt ze werden boos toen ik ze uitdaagde. Challenged. Maar ik heb ze uh, weten hier te houden. Ja, oké, okay, goed. Kun je alsjeblieft even verder onderzoeken of ze iets gestolen hebben of zo. Ja, natuurlijk wel. Ja. Blubbling. Uh, ja, goed, dankjewel. Goede dag mevrouw. Ja, Wim, politie. Ja, ik wil met u praten. Can you it? Voor mij identiteitsbewijs, mevrouw. Dank u wel. Heeft u iets te melden? Nee, u zegt niks. Goed. Nou, op deze manier doen. U bent hier in een gebied waar u blijkbaar niks te zoeken heeft. Um, even uw identiteitsbewijs controleren. Goed, wat ben u aan het doen hier? Ik heb wat frisse lucht nodig. Oké, okay. uh, waar gaat u naartoe? Ik wil naar huis, snap ik nu, wil... waar kom je vandaan? Ik ben niet antwoordplicht, oké okay, dat is wel verdacht, je maakt het jezelf uh, alleen maar moeilijker. Woon je in dit gebied? Ja meneer, ik woon met mijn oma. Ja dit is niet echt een woongebied. Ik heb nog dingen waar ik iets moet weten. Ja ik word misschien nog gezocht in een andere staat, oftewel land bij ons dan. Uh, heb jij illegale spullen bij? Ik wil niet naar de gevangenis. Goed. Ik ga even een collega erbij laten komen. Die gaat jou even fouilleren. And... Voor nu blijf even hier staan. Ik ben namelijk verdacht van mogelijk diefstal uh, en je ophouden in een gebied waar je niet uh, mag komen. Nogmaals, je wist het zelf al. Je bent niet de antwoord verplicht. Even recht op een raadsman. Goeiedag, collega. Oké, okay, collega, jij mag gaan even fouilleren. Uh, company Financial Statements. Ja. Wat is dat? Ik geloof spullen van een bedrijf qua uh, papierwerk, qua uh, geldzaken ofzo verdacht, zeker in dit gebied dus ik ben met deze aangehouden je uh, mag collega zo, dat is agressief hey, uh, pipo pikman meneer Het gaat ineens heel anders. Uh, goed. Oké. Okay. Collega, kan jij ook nog? Nou goed. Zij gaat uh, met een collega mee dat en dan... Uh, in Los International Airport. Ik denk dat zij uh, haar meteen meeneemt. Hey, bedankt hè. Uh, de ballen... Hey. Volgt die een eerst dat hij bericht voor alle wagens bericht voor alle wagens. Deze melding is ten einde. Goed werk. Moet ik doen? Ja, eens kijken wat de... Sanne Shoes. niet echt een hele spannende dienst. Hè? Misschien wel vonden jullie een hele leuke dienst. Maar om nou eens te zeggen heel spannend. Kan ik daar niet van maken. 12-01-13, 12 1, 12 <laughs> Lincoln, 18. Citizens report, a possible 484. On uh, Calais Avenue. Ik weet niet wat het is, maar als ik blauw aanzet, dan reflecteert het oranje. Maakt er helemaal niks uit. Hier zou een diefstal van brandstof zijn geweest. We zijn snel te plaatsen, dus mogelijk dat we de dader kunnen treffen. Goeiedag. Hallo. Nee, nee, nee. Ik ben net overvallen, zegt hij. Oké, okay. of ropt is. Dus. Ja, overvallen toch? Ja, of bestolen. Ja, in ieder geval hij heeft brandstof gestolen en Dark Steel Colored Virgo uh, Kentekplaat heeft hij volledig uh, en ze zijn daar naartoe gereden. Oké okay. hebben we nog beelden? Nee, geen beelden. Oké okay. hij zou nog in dit gebied zijn. Wij gaan meteen zoeken meneer, bedankt voor de melding. Dag Dark Steel Virgo. Wat is Virgo? We have a traffic alert on um Last War Cassory Way. Oei, nu weet ik echt niet waar die rijdt. Hij kan dus de snelweg op zijn gegaan, dat is hij ook. Um... Porte, yep. Ik kan hier de snelweg af zijn gegaan. het niet. Want dan hebben we wel een probleempje, dan moeten we heel ver om gaan rijden. Ja, ik denk dat hij iets anders vreedt. We have a traffic alert on a Lockport Oh, right, the Gelukkig zijn motoren redelijk snel, We have a traffic alert on a... Lockport Expressway. Hier dus op. We hebben een traffic alert aan de um, Olympic Freeway. Zo, so we gaan naar de.. Oh, ja, gaat goed. naar de Olympic Freeway. En dat is hier zo. And then on, uh, zou hij hier moeten rijden. Del Perro Freeway. Shit, now heb ik it. Is dit hem man? Oh shit, uh, daar wil oh, erg leuk. Ik heb echt waar dood geweest misschien. Oh daar gaat Suspect located. Moving to engage. We've got a possible 148. -5. Voor de gaten van door Audi. Stoppen. Uitstappen. lekker nijf. Yep, je hebben aangehouden. Omdraaien, handjes op de rug. Je kunt hier voor. We zijn geen eenheden meer nodig. Zo. Ik ga nog even fouilleren. Eerst ga ik even de sirenetjes uitzetten. Hoe ging die ook weer uit? Zo. Ja. Nou, als is transportje laten komen. En dan ja, ik te snel dus uh, oh, Hebben er dingen bij die right. je niet bij mag hebben? En dat is PCP. Geen idee wat het is. drugs denk ik. Um, ja, goed. Eenmaal aanhouding, voertuig meegenomen de ronds. Uh, je wordt dan verdacht van negeren stopteken. In ieder geval uh, niet opvolgen, ambtelijk bevel. Ja, wat is het eigenlijk? Kunnen we zeggen negeren stopteken als je wegrijdt. Um, maar ja, dan negeer je iemand, dan volg je hem op en dan rij je ineens weg. Of um, is het... Inderdaad, negeren, ambtelijk bevel. Als ik zeg, je moet nu stoppen hier en dan toch doorrijden. Ja, ik weet niet. In ieder geval... Uh, we hadden hem snel onder controle. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie graven een paar dagen. Misschien een week. Misschien twee weken. Misschien wel drie weken. Je weet het nooit bij mij. Bij een nieuwe video. Tot dan. Joejoei.